If you lose with the stop till you Life too unpredictable take control of watch your world. Times, forgive... Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en welkom op de Watercraft server. Jongens, ik ben enorm hyped om hier een serie van te maken. Zeker nu dat ik dagelijks wil uploaden, wil ik zeker ja, hier een serie van maken. Jongens, dit is de Watercraft server en de Watercraft server begon als survival server met een groepje vrienden. En is op dit moment een server. Um, van de hele vloedje is vloedje games community gewoon een groep vrienden een groep kijkers en we maken gewoon allemaal vette dingen we hebben ook een shopping district en zo. als jullie willen dat ik hier een serie van ga maken laat dan zeker even een like achter 30 likes zou super awesome zijn op deze video en dan weet ik zeker dat jullie hier mee door willen ik heb dit al een aantal keer gelivestreamd en jullie vonden die livestreams meestal wel heel leuk zeker de vorige livestream is enorm goed ontvangen en dat was wel toen ik dacht van kijk, kijk ik wil dit gaan uploaden. Ik zit hier zo vaak op te spelen. Ik heb hier al meer dan 15 dagen op. Dus ja, ik dacht het is een keer tijd om hier een video op te maken. En hier misschien wel een serie op te starten. Dus jongens, je weet wat jullie moeten doen om te zorgen dat hier een serie op komt. We zijn hier in het shoppingdistrict. En jongens, het shoppingdistrict is echt huge. Het, <laughs> het, is, het begon met um, de kleine shop die ik als eerst heb gebouwd. En dat was deze. Dit is de houtshop. En de houtshop was de eerste shop in het shoppingdistrict. En toen was de berg echt heel klein. Toen was dit gewoon een kleine berg. En ik dacht van, kijk, dit is enorm centraal toen. En laten we hier een, uh, een shoppingdistrict maken. En op dit moment is het al uitgegroeid tot deze grote shopmassa. We hebben twee grote leiders, zeg maar, in het shoppingdistrict. Dat is mijn team. En dat is het... Um, Phoenix team denk ik. Het Phoenix team is wel zeker het groot. Deze guys bezitten zoveel shops. Ik denk dat die van Phoenix is, dat is van Phoenix. Dat, dat, hun hoofdge hoofdgebouw natuurlijk. En deze hele straat waar ze echt de belangrijkste bouwblokken verkopen. Concrete. Um, daar verkopen ze terracotta. Dice verkopen ze verkopen glas en wol. Heel veel mensen bouwen in moderne stijl. En uh, ja dan is het handig om zo'n shops te hebben. Ik ben een van hun um, vaste kopers, want <laughs> ik, uh, zoals jullie zien, ik bouw daar heel veel in, in die cel. We zitten nu bij mijn drie shops hier. Dit is de um, steenshop, hout houtshop en de uh, elytra en Jokerbox shop Een beetje de end shop. En uh, Ik moet nog een paar shops gaan bouwen. Ik wil zeker een fireworkshop gaan bouwen zoals jullie zien. Dit is een tijdelijke um, kraampje dat we hebben. En natuurlijk een uh, wortelshop, een uh, golden carrot shop. Ik ben gewoon enorm hy hyped om dit allemaal met jullie mee te doen. Want ik bouw hier echt enorm grote dingen op. Grote dingen dat ik eigenlijk nooit op Minecraft um, zou bouwen. En dit is een klein beetje een introductievideo. Hier ga ik nog niet echt veel dingen opbouwen. Maar zoals jullie zien, als we aan mijn base uitkomen zijn er nog enorm veel projecten dat ik wil doen en die ga ik vandaag even uitleggen. Dus een van de grote projecten waar ik nu mee bezig ben, is het inrichten van mijn uh, hoofdgebouw, mijn opslag. Zoals jullie zien um, heb ik hier wat opslag. Ik zal er even, ik zal even in het gebouw gaan. Oké, okay, Zoals jullie zien, het is op dit moment nog een klein beetje leeg. Hier is het redelijk leeg en dan hier ben ik al een klein beetje begonnen. Maar ik heb nog niet zoveel inspiratie om dit allemaal te doen. Ja, elke verdieping heeft gewoon een klein beetje zijn opslag en alles is nog niet ingericht, cetera. En dat moet wel gebeuren. Dus dat is zeker een van de grote projecten dat ik samen met jullie ga doen. Ik livestream ook vaak op deze server. Als jullie er veel, veel meer van willen zien, abonneer dan zeker en like, of course. Dus dat is een van de grote projecten dat ik ga doen op dit moment. Dus ik denk dat een van de volgende afleveringen ik deze ruimtes ga afmaken. Ook een groot project wat ik wil doen is de benedenverdieping. Dus zoals jullie zien, dit is zeg maar mijn kelder. En hier komen mijn grote farms. Dus hier komt mijn sugarcane farm. Uh, hier komt ook de grote opslag van mijn automatische farms. Wil ik hier naar beneden samenkomen. En dat wil ik ook natuurlijk allemaal gaan laten zien. En allemaal met jullie meemaken. Ik wil mijn XP farm beter maken. Want nu is het zeg maar een grote box. Ik wil het een beetje mooier maken. Een beetje compacter maken. En uh, een mooiere ingang van gaan maken. Dit is natuurlijk mijn pumpkin en mijn melon farm. En het moet allemaal zeg maar een klein beetje... Het is twee maanden geleden is dit gebouwd. En het moet een beetje mooier gemaakt worden. Ik wil niet uh, gaan doen aan de binnenste redstone. Natuurlijk wordt de redstone helemaal tot boven gemaakt. Dus het is nog maar één laag. Het moet gewoon veel beter. En dit ook. Dit was mijn villager farm. Zoals jullie zien, het is een beetje gebroken. Door te vele updates dat we hebben gedaan. Maar uh, ja. We gaan het allemaal veel beter doen. We gaan het allemaal veel mooier doen. En het project waar ik de afgelopen drie weken aan heb gezeten is dit. Dit was ooit, zoals jullie zien... Allemaal gewoon normale landscape. En ik heb dit allemaal weggehakt. En hier komen allemaal farms. Dus die farms die je daar ziet, komen hier. En de koeien en de schapen gaan dit gebiedje pakken. Dat is ook mijn oude base. En die gaat ook allemaal weg. Dus dit gaat allemaal weg. Dit is waarschijnlijk het eerste project dat ik samen met jullie ga doen. Um, en dat gaat waarschijnlijk in de volgende aflevering gebeuren. Laat ik even een like achter als je dit allemaal wilt zien. Als je zelf wilt meedoen op deze server, dan kan je in mijn Discord joinen. En dan krijg je alle uitleg hoe je deze server moet joinen. En uh, ja jongens, laat zeker van like achter. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, okay, de mensen die mij al een tijdje kennen, hebben gezien in deze video dat ik redelijk gestrest was. Mij redelijk onzeker voelde om deze video te maken. En dat is omdat ik nog nooit zo'n soort video als dit heb gemaakt van... Uh, kijk, dit heb ik allemaal gebouwd in de afgelopen tijd. Ik vond het heel moeilijk om deze video te maken. En dat hebben de meesten waarschijnlijk gezien. Jongens, um, de volgende afleveringen worden anders... Dan kan ik eindelijk dingen doen. En dan moet ik niet de hele tijd laten zien. Van kijk, wow, dit heb ik allemaal gedaan. En allemaal dingen uitleggen. In ieder geval, ik hoop dat jullie mij een kans geven om deze serie op te pakken. Dus dat zou, het zou heel tof zijn als je even liked. Als je even een reactie achterlaat. En als je even support geeft. Ik heb gezien. Ik, ik wil dit gewoon eens een keer proberen. En ik hoop dat jullie mij daarmee willen helpen. Dus uh, ja, dankjewel. Als je tot nu toe hebt gekeken, ben je echt een baas. En uh, ja, tot de volgende keer. Doei! If we lose with really the unthinkable, then stop till you come first Life's too unpredictable, take control of what you're worth